Piloten van de Spaanse vliegtuigmaatschappij Vueling staken vandaag en morgen en dit zorgt voor behoorlijk wat problemen op de vluchten van en naar Nederland. Het is vandaag woensdag 25 april. Ik ben Jasmijn en dit is het EU Claim Nieuws. Piloten van het Spaanse Vueling staken vandaag en morgen uit onvrede over hun arbeidsomstandigheden en de expansiedrift van het management. Ze vrezen voor een verlies van Spaanse werkgelegenheid nu Veling steeds meer basis in het buitenland opent. Het ministerie van Transport heeft kunnen garanderen dat 81% van alle vluchten doorgaan zoals gepland. Vooral binnenlandse vluchten en vluchten naar de Canarische eilanden worden ontzien. Maar een groot aantal internationale vluchten, waaronder van en naar Amsterdam, zijn wel geannuleerd. 34 vluchten tot nu toe gaan niet door als gepland. En dit levert passagiers een bol problemen op. Is jouw vlucht van vandaag of morgen geannuleerd door Vueling, dan heb je mogelijk recht op een vergoeding tot 600 euro per persoon. Daarnaast heb je ook recht op een vervangende vlucht of teruggave van de ticketprijs. Meer informatie over jouw rechten bij een staking vind je op onze website euclaim.nl. Fijne dag!